Hey, Brabantje, hé, hey. hey, Brabantje. Hé. Hé, Brabantje. Oh, ho, dat ook wat. Ja. Brambertje moet eerst. Hé, hey, Brabantje. Hé hey, Bem Bem. Kom eens Bem. bem. Oh, jij bent de bent, droft. Hé, hey, Brabantje. Hé hey Robin, wat doe je toch steeds? Nou, jij mag dit. Zo. Hé, hey, Brabbertje, Hé hey, Bem Bem. Kom maar Bem Bem. Kom maar Bam Bem. Het is zo'n beetje modderig daar. Hé, hey. oh Brabbertje. Brabbertje. Hé. Hey. Moet ik hem gooien, Brammetje? Hé, hey, Bem, Bem. Kom maar, Brammetje. Ah, Robin, niet zo gemeen. Ik ga hem gooien. Pak hem maar, Brammetje. Het is wel een beetje zielig. Bonus, bonus, Ja, Bram, of ben duurt wel. De visneus, neus, ben Hey, bonus! Nou, deze mag je wel. Dat is het. Dat meer krijg je niet. Hé, nee, Brabantje, kom maar Brabantje. Oh, Brabantje. Kom maar. Ja, je kan er niet bij, ik zie het. Moet ik het gooien? Ja, als ik het gooi. Dan... Ja, nu ben ben me. Nee! Ah, dat is niet eerlijk. Oh Brabantje. Rammetje, je kom! Het is niet eerlijk zo.